Ik heb echt bewust ervoor gekozen om met Jacco te werken, omdat hij een autoriteit is op het gebied van affiliate marketing. Hij heeft um, ja, zoveel ervaring en zoveel kennis en hij ja, leeft het gewoon voor. Dus hij, um, ja, hij doet wat hij zegt en hij laat dat ook zien en hij is daar open over. Ik zie nu al dat er, ik kan er nu al geld mee kan verdienen. Dus um, als ik bepaal, de, de, de adviezen die ik van Jacco heb gekregen, als ik dat allemaal ga implementeren, ja, dan zal dat alleen maar verder gaan groeien en dan, en dan is daar dus natuurlijk gewoon heel veel winst te behalen, want het is gewoon puur uh, passief inkomen. Het is sowieso altijd leuk om mezelf te blijven ontwikkelen. En... Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. En ik heb zelf, ik ben ook, ik, soms vind ik mezelf ook wel zo'n nerd dat ik, uh, ja, gewoon alles wil weten over online marketing en wat de mogelijkheden daar allemaal mee zijn. En ja, dan wil ik ook gewoon van de beste leren. En ik heb het idee dat Jacco wel echt een autoriteit is op dit vakgebied. En hij, um, ja, heeft het allemaal zelf zich eigen gemaakt en zich daar helemaal in verdient en hij verdient daar nu gewoon hartstikke goed zijn geld mee. Dus hij, ja, ik denk dan van nou, er is volgens mij niemand anders die dit aan mij kan leren. Als mensen het idee hebben van ik zou wel wat extra geld willen verdienen met affiliate marketing, dan is volgens mij Jacco de enige in Nederland die dit ja, die gewoon de autoriteit is op dit gebied. Dus dan zou ik zeker aanbevelen om uh, met Jacke te gaan samenwerken.